Le oh, ben je aan het bouwen, vent? Je wil gewoon graag met Lego spelen. Yeah. Nu zit ze uit de oh... Dat was de deel. Oh, master, ja... Schoenen gaan aan, hoppakee. Ik heb ook een onderbroekje die ik kan opvangen. Nou, dat mag ik Papa. Mama. Brian. ...is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Piepje, piepje, piepje, piepje. Piepjes! Piepjes, piepjes, ja. piepjes. Piepjes, piepjes. En dan zeggen we goedemorgen allemaal. Piepjes. Goedemorgen allemaal. Piepjes. Nee, nee niet naar de camera. We zeggen goedemorgen allemaal. Piepjes. Goedemorgen, Brian. Goedemorgen, Brian! Wat Brian? Niet op de beeldje. Echt, hè? Mama, goedemorgen. Morning. Morning, wat zie jij daar uit de zonnestraal? Hoe laat was je wakker? 4 uur. Jeetje, jeetje. En goedemorgen van mij. We hebben een uh, koelkastkijker. Wil jij limonade? Ja. Zou ik dat dan eens maken? Dan braaien we de top eraf. Ja, papa zal deze wat soepjes maken. Oh, hij moet even doorgaan. Heb jij al een bekertje, Berber? Nee. Ja. Nee? In een flesje. In een flesje? Van Mickey Mouse. Van Mickey Mouse. Nou, kom maar op. Geef me hem. Geef hem. Doe ik hem losmaken. Open. Dit is mijn flesje. Pipjes! Dat Bam. Er was wat water erin. En wie werd er vandaag opgehaald? Door oma? Brian. Brian. Want Brian ging naar de kapper. Hij wil niet, hij wil niet, hij wil niet. Hij wil ook naar de kapper. Maar je gaat dan bij oma naar de kapper? leuk dan. Oh. Ja. Le oh, ben je aan het bouwen, vent? Je wil gewoon graag met Lego spelen? Ja. Ja, ook Lego. Ja. Ik ga lekker de soep inschenken. Ja maar jij wil niet naar oma, dan ga ik wel naar oma. Ja, maar jij bent al lekker. Ja, op Ja, overde manier ga ik wel lekker met lego spelen bij oma. Niet... Morgen ja. een bak zoek aan. Ja? Ik wil graag deze. In de deken dat kan toch? Ik heb de kus. Lekker. Aan. Het is je eigen deken, dus voor mij mag je. Zo, jij lekker niet meer naden, papa en soepie. En lekker tv kijken. Schattig hè, onze eigen vlogs kijken. Als je een gras hebt en je net haar een kip geeft, hoort hij meegaan. Wat zeg je nou, Brian? Als, als je maar gas hebt Ja. ik heb geen gegeven, dan is die groter. Kijk, dat wist ik niet eens. En Sissy ligt er ook lekker bij. Ja, Sissy. Hé, hey, paartje. Hé, hey, paartje. zo met dat krabben. Waarom een borstelen hoor. Waarom een borstelen hoor. Ja, dat gaan we straks eens doen: borstelen. Gaan we in de tuin zitten, gaan we hier borstelen. En ondertussen werken we de socials bij. TikTok, Instagram. Nou, TikTok hebben we al gedaan. Gewoon Instagram. Gaan we de socials weer eens bijwerken? Ja. Een stuk makkelijker, dit. Een stuk stabieler ook. Ze hebben me gevonden, mijn statiefje. Ik ben zelf ook weer filmen. Ah, ik ben lekker Jee, hey, moet jij geen kleertjes aantrekken, meisje? Lekker aankleden? Marijn is ook aangekleed. Oh ja. De Super Mario moet een nieuwe batterij in. Dat kunnen alleen maar mama's op die manier doen. Ondertussen lekker wachten op de UPS-chauffeur die achter mij zou komen straks. Want, uh... Ja, DHL, UPS, Homer, wat maakt het ook uit hoe het allemaal heet. De pakketchauffeur, Abdi, hoop ik. Ik weet niet of hij op zaterdag rijdt. Soms wel, soms wel, soms niet hoor ik hier. En inmiddels aangekleed, Rondok Saint shirt aan, schone broek. En een heel mooi bijvida. Hier nog wel. Jij moet nog dusje, ja. Ik lekker hier Heb <laughs> je lekker tomaatje? Wat was dat worteltje? Een Daar hebben we mag het doen. Maar goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Geef alvast een duim omhoog. Dan moet je het zeggen. Geef alvast een duim omhoog. Goes en daar van. Jee! En dan beginnen. Och dat is hier Met een drama. Hè? Met drama zeker. Doei! Zo, we hebben plezier. Ik ga het Ja, je hebt net een wortel. Ga lekker een filmpje kijken. Pech. Oh, er wordt een heerlijk tafel gedekt. Kom je ook aan tafel, vent? Jawel. leg je de tablet heel even weg? Mag je zo weer verder tot oma er is? Kom. Leg de tablet even op de kast achter je. Gaan we lekker aan tafel eten. Sissy, plaats. die Ja, het huisje is lekker weer opgeruimd. Even Dat hoort. Brian, kom op. Dan gaat hij uit. Nee, dat doen wij hem toch weer aan. Nee, dat wil ik niet. En wij willen dat wel nog even eten. Want je moet goed eten, witte meneer. Je ziet er helemaal witjes uit. Papa, kom. Pauze. Zo. Maak uit, maar ik niet Oké okay, Google, woonkamer TV uit. We gaan eten. Kan je kruimel eens even rust? Karel. Karel is mijn plant. Zo, lekker eten. Hallo, <tie> Ik hallo tegen Karel. Ja, zei je hallo tegen Karel. Doe nog maar eens. Hallo Karel. <tie> Karel is een lieve plant. Ik ga je even aanschrijven. <tie> Karel, <motor>. ah. <tie> Ik Karel. een boter. Heb jij een boterham? <tie> Karel. Wurst? Nee, maar een kale boterham, zeg je net. Oh, ho, ho, ho, ho. Smikkelkontje. Ah. Nou is nog een smikkelkontje. Lekker broodje kaas. Moes smikkelkontje. Dat is een beetje zenuwachtig, want hij gaat straks naar de kapper hè? Ja, het is even mooi doen. Ik ook toch? Nee ja, ook wel een tijdje pas weer naar de kapper. jouw haartjes zijn nog heel mooi, maar Brian's haartjes, en de jongens haartjes, en die groeien sneller. En ja, voor zijn ogen. dan komt hij weer frisse, fruitig op school. hij is heel moe. hij heeft niet zo lekker te slapen hè? we hebben het ook gehoord. Ja. veel last van je asma gehad. ik dacht ik had het ook al. Ik benauwd, hè? Oh, jee. Ja, ik heb het gehoord, vent. Ik was toen heel wakker. Ik zeg het lekker. ook! Oh, jij bent ook weer slaap gevallen, hè? Mm -hmm. Vanmorgen kwam jij bij papa liggen, eventjes. Kijk, een lachje. Zo, na het eten gaan we lekker <laughs> <at> te <laughs> Het Ziet er mooi uit, <laughs> Je hebt ook een bril nu. Lijkt je papa, hè? Lekker filmpje kijken. Wat kijk je? Playmobil. Oh ja. Mijn papa een beetje werken aan de website. Hebben jullie die nog niet bekeken? Kijk even op familie-romein.nl Ik vind het fantastisch. Is goed, hè? Ik dacht toch wel dat hij weg was, maar... Oh. oh ben je is oma je er. Zeg, waar heb je al Michael -kommetjes? Wat leuk. Nou, doe eerst schoentjes aan, want een gave trui heb jij, Elsie. Gaaf, hè? Ja, echt cool, Hé, hey, de tv is uit. Is dat nou alleen maar omdat oma er is? Nee. Wat dan? Nu zit zij uit de Dat was de deel. Oh, oh oma is ja... schoenen gaan aan, hoppakee. Zeg dus het mee met oma, Brian. Oeh. Dan zien we je met korte haartjes terug. Piet, het is spannend, schat. Brian. vind ja. je het spannend om naar de kapper te gaan Ja. Maar we gaan wel naar de kapper, hè. Dan mag je wel uitkiezen waar je gaat zitten. Er zijn heel veel kindjes, ze hadden gelukkig ook nog een plekje vrij voor jou. Oh, dat is ook gezegd. Even je mond poetsen. Ja. Nou, pas een 10 uur of over 2, sorry. Brian. Ja? Doe even je schoenen goed vast. Niet zo aan trekken, want het gaat stuk. Ik heb allemaal kluipjes precies thuis, maar ik vergeet ze. Ik heb nog steeds een onderbroekje van de opvang. Ik heb ook een onderbroekje die ik kan opvangen. Mm. Nou, doe maar even. <laughs> ben je nou opeens deze tas? Mijn maar slapen. Nou, volgende keer berber weer natuurlijk. Wel vokpertjes nodig en ja. diertjes. Bijvoorbeeld die bij jouw schaapjes. Heb jij bij mij schaapjes? Nee, bij mij schaap, ah, krijg schapen. Mijn krijg schapen, heb je die? Ja. Echt waar? Nee, ja, bij jou bedoel. Oh. Oh. Maar jij hebt naar nou de voormaatje avontuur. Nee, laat die weer hier joh, we hebben thuis genoeg leven. Hé hey Brian, dan moet je alvast gedacht zeggen tegen de kijkers. Zeg maar tot morgen weer. <laughs> ja, lekker bij oma slapen. Wat heb je daar? Marshall, Ashley, Ashley, Ashley en uh, ja. Patrick Had. Oh. Nee, Asha weet ik. Voor. Ja, Asha. Ik weet al nee, namen. We... Ik ben net zoals jou niet goed met namen. Hey, oh, dat is doorgepalen. Ja, dat is Ja, schilderij van doorgepalen is getekend ja, zelfs. Mooi hoor, ik ken ik ken het niet. Nee, ik ook niet. Ik ken het al niet eens een gezichtje tekenen. Nee. nee. <laughs> Mama, kijk je aan de kinderen. Deze heb ik ook op school. Echt waar? Ja. Dan is het alweer bijna tijd, hè? Wil jij de vlog afsluiten, Berber? Kijk. Ja. Wat heb je daar? Kinderen voor kinderen. Oh, wat leuk. Wil jij de vlog afsluiten? Ja. Nee, wat zeggen we dan altijd? Duim omhoog. En dan? Druk even op. Ja. En even op de rode knop abonneren. Yes. Tot de volgende. Doei.